Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Barbara Janssens. Socius, het steunpunt Sociaal Cultureel Werk, organiseerde in november 2020 een online trefweek. We hadden Barbara Janssens te gast. Zij is coördinator van Netwerk Bewust Verbruiken en actief in verschillende burgerinitiatieven. Ze is gepassioneerd door duurzaamheid, de fiets door sharing en caring. Zij ging in op de vragen van historicus Tim Soens over de structurele veranderingen die nodig zijn en mogelijk zijn na corona. De samenleving zal veerkrachtig zijn, maar gaan we iedereen mee hebben? Wat kan het middenveld doen om niet alleen de economie, maar ook alle mensen schokbestendiger te maken? Beter een schokbestendige samenleving zonder groei dan een groeieconomie die elke tien jaar een grote schok te verwerken krijgt? Lig jij ook wakker van een nieuwe wereld na corona? Laat je dan inspireren door Barbara. Veel kijk- en luisterplezier. De lockdown in het voorjaar was eigenlijk voor mij best een heftige periode. Om, ik weet wel dat ik eigenlijk redelijk geprivilegeerd ben, maar toch vond ik het uh, best uitdagend om een goede combinatie te vinden rond werken, tijd met mijn gezin en genoeg eigen tijd te hebben. Uh, wij wonen relatief klein in een stedelijke context, met twee kleine kinderen, uh, dat waren best wel zware maanden. En wat ik persoonlijk deed om een beetje tijd voor mezelf te hebben, was uh, vaak gaan fietsen. En in die tijd dat ik uh, alleen fietste of met vrienden of vriendinnen ging fietsen, rijpte ook een klein verlangen om een uh, nieuwe fiets te kopen, een gravelbike. Ik weet niet of je dat kent, maar als je iets kent van fietsen, weet je wel dat de gravelbikes de nieuwe must have zijn van het fietsenmilieu. En uh, ik heb dan ook regelmatig op die avonden zonder sociale contacten en zonder café ook wel een keer opzoekwerk gedaan achter gravelbikes, ook al besefte ik eigenlijk dat ik dat niet echt nodig had. Die verlangen of dat verlangen is een beetje gaan liggen, maar eh, met de verstrengde maatregelen onlangs eh, moet ik toegeven dat dat toch wel terugkomt. Hoe komt dat nu net? Omdat zowel mijn vrienden regelmatig gravelbikes hebben gekocht de voorbije periode, maar ook omdat ik op sociale media, op internet, op Google, op Instagram eigenlijk voortdurend gepusht word om gravelbikes en bikepacking leuk te vinden en daar eigenlijk in getriggerd word. En om misschien even Elschot te parafraseren, gelukkig is er tussen een verlangen en een aankoop staan mijn idealen een beetje in de weg, maar ook een hele nuchtere man die me nogmaals laat beseffen dat ik dat absoluut niet nodig heb, een gravelbike. Mijn netwerk Bewust Verbruiken werken we al lang eigenlijk over de impact van consumptie. En de impact van spullen op klimaat, biodiversiteit, op transport is eigenlijk gigantisch. Maar consumptie is eigenlijk ook een heel moeilijk iets om echt te veranderen. Uh, we zitten nu eenmaal in een soort economisch systeem dat draait op consumptie. Niet alleen worden er constant verlangens gecreëerd om zaken te kopen die je al dan niet nodig hebt, ook de producten die worden geproduceerd, worden eigenlijk zo geproduceerd om zo snel mogelijk kapot te gaan, om dan opnieuw producten te kunnen kopen, om eigenlijk die economische groei te doen draaien die vooral eigenlijk gericht is op het product produceren en op productie van, van spullen. Omdat we weten dat het niet zo simpel is om je gedrag te veranderen en ook omdat wij vinden dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de consument, willen wij eigenlijk heel graag inzetten op een paradigma-shift rond consumptie. En de strategie die wij denken dat daar goed voor is geplaatst, is eigenlijk de sufficiëntiestrategie. Sufficiëntie betekent eigenlijk wat is voldoende of hoeveel is genoeg. En sufficiëntie wil uh, ons doen nadenken over uh, wat is voldoende op dat iedereen op deze planeet uh, toegang heeft en recht heeft op een goed leven? En die iedereen is zeer belangrijk om vanaf in het begin eigenlijk mee te nemen. Want het gaat niet alleen over de bovengrens en over overconsumptie, het gaat eigenlijk ook over het stopzetten van armoede en over de ondergrens. Iedereen moet eigenlijk toegang hebben uh, of genoeg middelen hebben om aan zijn of haar behoeftes te voldoen. De keuze die je maakt voor een ander economisch systeem is geen individuele keuze. Dat is een keuze die gemaakt moet worden door de hele maatschappij en de samenleving. Dat gaat over een economie die ten dienste staat van mens en milieu. En zo'n keuze mag er ook niet in één in keer komen. Dat is echt een plan, dat is een transitie die in gang moet gezet worden. Zoals wat we hebben gezien ook tijdens de lockdown, is bijvoorbeeld heel veel kledingfabrieken die gewoon massaal hun bestellingen hebben geannuleerd. En de mensen in Bangladesh, de textielarbeiders, die nu eigenlijk volledig zonder inkomen vallen, dat maakt eigenlijk een systeem totaal niet veerkrachtig. Nu, wij denken eigenlijk dat uh, zo'n ander economisch systeem dat dat ook verbeeldbaar moet zijn. En ik denk dat het middenveld daar een gigantisch belangrijke rol in heeft te spelen. Het middenveld is eigenlijk pionier vaak in heel innovatieve en uh, nieuwe projecten, in niche-initiatieven vaak nog. Uh, zij testen dat uit, zij proberen dat, en zij maken eigenlijk zo'n een, een nieuwe maatschappijmodel verbeeldbaar. En dat gaat zowel over muntuit die met gemeenschapsmunten werkt, of FEMMA die met arbeidsduurverkorting werkt, uh, autodelen die rond uh, deel, deel van auto's en wagens in als eigenlijk grotere spelers die meer dit naar het brede publiek willen trekken, zoals Gezinsbond met Ik ben meer aan mijn kassatiket eigenlijk rond consumentenrechten werkt, of Niels met zijn senioren rond circulair denken en doen. Ik denk dat het middenveld in zijn niche-innovaties een heel krachtige manier heeft om in te beuken tegen dat economisch systeem. Met wel het gevaar dat misschien iets te snel soms wordt weggezet als naïef of onschadelijk wordt gemaakt. En ik wil even kijken in mijn eigen organisatie. We zijn tien jaar geleden begonnen met de, de repaircafés. Uh, wij wouden eigenlijk toen repareren terug tastbaar maken. We wouden repareren terug normaal doen vinden. Dat mensen niet moeten consumeren, maar repareren. Dat is eigenlijk een zeer geslaagd concept geweest en heel veel organisaties hebben dat opgepikt. Maar het wordt vaak weggezet als iets in de marge en het blijft daar maar hangen. Maar door eigenlijk het concept repaircafés zo te kunnen laten boomen in Vlaanderen en in Wallonië en de rest van de wereld, door andere spelers natuurlijk, hebben wij ook eigenlijk onderzoek kunnen doen van wat zijn nu de drempels. Waarom willen mensen niet repareren of waarom kunnen ze dat niet? Ligt dat, zijn er geen diensten meer? Ligt dat aan de producten? Ligt dat aan de kennis die verloren gaat? En niet alleen wij hebben daar onderzoek naar gedaan, maar ook Europa. En het blijkt eigenlijk dat 75% van de mensen heel erg graag hun smartphones en laptops langer zouden kunnen gebruiken. Dus het is eigenlijk de producent die maakt, en de overheid deels ook, dat die toestellen niet lang meegaan. En vandaar dat wij nu gestart zijn in een campagne, het recht op repareren, of de right to repair campagne, waar we eigenlijk ook de verantwoordelijkheid bij de producenten leggen en bij de overheid. Waarin we eigenlijk willen kijken van wat er leeft bottom-up, is eigenlijk een verantwoordelijkheid van uh, het economisch systeem dat anders in elkaar moet gezet worden. Daarom ook de oproep om uh, pionierende initiatieven of niche innovaties, zoals die dan genoemd worden, om daar ook altijd uh, te denken aan een systeemverandering dat die nastreven. We hebben zelf ook de bibliotheek het delen van kinderspullen. En wij denken ook dat een bibliotheek op zich is heel waardevol, maar het moet ook echt gaan over inclusief recht hebben voor alle ouders, om recht te hebben op kwalitatieve kinderspullen. Dat is ook heel goed voor de lokale economie. Een veel meer dienste-economie hier lokaal dan een productie-consumptie-economie verder weg. En verder denk ik dat het middenveld heeft vele strijden, vele missies en heel missie gedreven organisaties. En ik denk dat die, dat die verschillende strijden ook heel vaak samengaan. Er is geen ecologische strijd als er geen sociale strijd inherent deel van uitmaakt. Mijn strijd is ook een vrouwenrechtenstrijd. Het is ook een strijd tegen uitbuiting, tegen uitsluiting, tegen kinderarmoede. En ik denk dat het middenveld veel van hun missies en acties kunnen combineren in een gezamenlijk positief verhaal. En dat is dan ook meteen mijn laatste oproep eigenlijk. Ik denk dat wij nood hebben aan een krachtig, inspirerend en positief narratief. Er komen grote uitdagingen aan op ecologisch en sociaal vlak. Laten we corona als momentum nemen en laten we samen kijken hoe dat we een inspirerend en verbeeldbare toekomst kunnen scheppen. En ik nodig jullie allemaal uit om daar mee aan te werken.